...woord willen geven aan Wouter Keller. Wouter Keller is voormalig hoofd-informatica van het CBS. Hij heeft zijn proefschrift geschreven over, het, over de meest effectieve manier van belastingheffen. En eh, vandaag gaat hij een masterclass financiering geven over het eh, basisinkomen, dus meer over de financiën. Wouter Keller. Dankjewel. Goedemiddag. Ik had het woord armoede zien staan en ik ga vooral praten over Nederland. En het is mijn overtuiging dat armoede in Nederland niet zozeer komt doordat de hoogte van de uitkeringen te laag zijn, maar omdat de toegang tot de uitkeringen onvoldoende is. Probeer maar eens een keer een bijstand aan te vragen. ander probleem bij armoede is schulden. Het is een groot probleem, maar daar wil ik het vanmiddag niet over hebben. Een goede oplossing om de toegang tot de uitkeringen te verbeteren is een basisinkomen. Een basisinkomen in Nederland kan een kind berekenen. Je neemt, 22, sorry, je neemt 12 miljoen volwassenen, vermenigvuldigt dat met een mooie uitkering en je weet dat het ongeveer 150 miljard per jaar kost. Dit is dus de eenvoudigste berekening die je kan maken als iemand zegt een basisinkomen is betaalbaar of als iemand zegt een basisinkomen is niet betaalbaar. Maar de vraag is natuurlijk niet wat kost een basisinkomen sec. De vraag is hoe ga ik dat in een belastingstelsel inpakken zodanig dat een basisinkomen wel realiseerbaar is. En dan heb ik dus over Nederland. Dus niet over Kenia, maar trouwens ook. Met Gift direct die fantastische dingen gebeuren. Maar over Nederland. En ik heb me dus de vraag gesteld. Ik ben econometrist en ik ga graag met getalletjes aan de slag. Is het denkbaar dat we dat gigantisch complexe belastingsysteem in Nederland kunnen vervangen door iets met een basisinkomen. En dan zodanig dat het toch betaalbaar is. En dat nieuwe belastingsysteem dat noem ik een NIP. Een negatief inkomstenbelastingsysteem. Dat is afgeleid uit de Amerikaanse NIT, Negative Income Tax, die al tientallen jaren bekend is. En ik gebruik eigenlijk hetzelfde model. Het ja. Nederlandse Belasting- en Premiestelsel is onvoorstelbaar ingewikkeld. U moet eens kijken naar de verschillende toeslagen, u trekt er één toeslag uit, u probeert te begrijpen hoe die inkomensverhankelijkheid erin zit en u bent binnen een paar minuten knock-out. En dan stapelen we ook nog tientallen toeslagen bovenop elkaar en dan hebben we ook nog een schijfentarief en dan hebben we ook nog sociale premies. Het is volkomen onbegrijpelijk, ook voor iedereen, bijna iedereen in de Tweede Kamer. Een van de meest vervelende effecten van het huidige belastingssysteem is dat als je... Tot modaal, modaal inkomen is het looninkomen wat het meest voorkomt. Als je tot modaal verdient en je krijgt er wat bij, pak een beetje 3%, dan hou je veel minder dan 3% netto over. Het is niet eens 2%. Het is in een heleboel gevallen niet eens 1%. En dit noemen wij een marginale belastingdruk van meer dan 2 derde en soms is dus zelfs van 100%. U houdt gewoon soms Minder over als u harder gaat werken. Mijn NIP, ik noem het even NIP, negatief inkomstenbelastingssysteem, heeft, en ik gebruik liever niet dat woord basisinkomen, want anders heb je allemaal politici meteen op de kast, heeft een standaard toelage per huishouden. Zegt u maar gewoon een basisinkomen. Maar de zeven onder ons. En een vlaktax van 50 procent zal ik straks uitleggen waarom 50% en ik heb de afgelopen jaren heel erg veel gerekend, want dat vind ik leuk, aan zo'n systeem voor Nederland. Ik heb in Follow the Money en afgelopen september in Elsevier gepubliceerd en ik heb laten zien dat een eenvoudig model voor werknemers daar best uit kon en ik ben nu de laatste maanden bezig om dat uit te breiden naar heel Nederland Zeg maar 7,5 miljoen huishoudens. Hier ziet u die armoedeval. Ja, sorry, ik moet twee dingen doen. Want daar staat er een en hier staat er een, vergeef mij. Maar het gaat goed tot nu toe. Hier ziet u, en dit is het ergste geval hoor, dus het is niet altijd zo. Met als we een één verdiener hebben, met twee kinderen. Dus dat is een echtpaar waarvan bijvoorbeeld alleen de vrouw werkt. Hè? Laten we het eens even leuk voorstellen. En we nemen dan het modale loon. Dat is dus het loon van iemand wat het meeste voorkomt in Nederland. Dat is helemaal recht 2685 euro per maand. Bruto. En nu moeten ze zich afvragen. Stel u voor dat u in de bijstand zit. En u krijgt de bijstand netto plus alle toeslagen. En u denkt bij uzelf, u droomt bij uzelf, ik ga straks, als mijn nieuwe bedrijf werkt, een modaal inkomen krijgen. Hoeveel hoger denkt u dan dat u met een modaal inkomen vanuit de bijstand vooruit gaat? Is dat 2800 euro? Want dat is het modale salaris. En in de bijstand heeft u nul arbeidsinkomen. U ziet het hier, u gaat dan 13% vooruit. Als u een minimumloon heeft... En u gaat weer een eigen bedrijf beginnen. En u denkt weer dat u het goed doet. En u komt weer op dat modaal inkomen. Hoeveel verdient u er dan bij? Netto. Jippie, 4%. En als u een half loon heeft, dat is een loon tussen minimumloon en modaal loon. Ik heb maar even een term gegeven. Dan gaat u er maar liefst 1% op vooruit. Werken loont dus in Nederland fantastisch. Om hier een tijdje aan te kunnen rekenen, moet je een model maken. Ik heb een model gemaakt met 24 huishoudtypes, HH-types, van vier gezinstypes en zes inkomensklassen. Ik heb uh, voor de gezinstypes alleenstaande met 0 of 1 kind genomen en voor de uh, gehuwden of de paren uh, 0 of 2 kinderen. Dus dat zijn vier gezinstypes en voor de inkomensklasse heb ik bijstand heb ik eh, minimumloon, halfloon, modaalloon, twee keer modaal en vier keer modaal. Dus dat zijn 24 gezinstypen waarmee ik eigenlijk probeer heel Nederland samen te vatten. Ik kijk dan wat ze bruto krijgen, dat is dus afhankelijk van deze, nou ja, bijvoorbeeld modale loon, en wat ze netto krijgen inclusief alle werknemerspremies, schijfentarieven, toeslagen, heffingskortingen. Gaan we door. Ik kijk niet naar de werkgeverspremies, die dus zo boven het bruto loon liggen. Ik kijk ook niet naar WW, WIA, et cetera. Dat laat ik allemaal intact. Ik kijk alleen naar de weg tussen bruto loon, zeg maar het CAO loon, en het netto-stuk. Ik had in het artikel van Elsevier niet de zelfstandigen meegenomen. Ik had ook niet de AOW'ers meegenomen. Ik had ook de kinderopvang weggelaten. Die zitten er nu allemaal tot op zekere hoogte in. Voor zover je dat met 24 huishoudtypes kan doen. Ik heb dat opgehoogd naar 7,5 miljoen, 7,7 miljoen huishoudens. door CBS- en CPB-data te gebruiken van die 24 huishoudtypes. En dat moet een beetje smokkelen natuurlijk, want er zijn ook alleenstaanden met meer dan één kind. Dus die prop ik er dan in en rond een beetje af. Begrijpt u? We moeten natuurlijk wel ergens. Uit kunnen komen met de berekening. Ik kom nog even terug op die armoedeval. Hier ziet u voor mijn vier huishoudtypes: alleenstaande met nul kinderen, alleenstaande met één kind, paren met nul kinderen en paren met twee kinderen. Het traject van netto voor de verschillende bruto inkomensbijstand: minimumloon, halfloon, modaal, twee keer modaal en vier keer modaal. Hoe is het totale, dus inclusief toeslagen, et cetera, netto loon? En dan ziet u iets heel opvallends. Dan ziet u dat eigenlijk tot modaal het bijna horizontaal loopt. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat de armoedeval zodanig is dat het eigenlijk geen ton eruit maakt of je in de bijstand zit of modaal of minimum of half. Je gaat er amper op vooruit. Wat je ook zou kunnen zeggen is, we hebben in Nederland eigenlijk een basisloon... Dat is gelijk aan het modale loon, maar we hebben een belasting op het loon die 100% is, want iedereen krijgt gewoon dat bedrag. Maakt niet uit hoe hard je werkt en wat je aan loon binnenhaalt. Want het ding is horizontaal. Wanneer gaat de progressie in ons stelsel pas werken, dat is boven het modale loon. En dan ziet u een prachtige 50%-lijn, alles wat je meer dan modaal verdient wordt 50%, 51%, pak een beet belast. Als we het dus over armoedeval hebben, moet u even aan deze grafiek denken. Hier loont, en nu ben ik wel eerlijk, werken tot modaal dus absoluut niet. Hoe komt dat? Dat komt, en hier ziet u, kijk of die pointer werkt. Ja, hij werkt. Hier ziet u een paar verschillende uh, type huishoudens. Uh, dit is allemaal uh, met twee kinderen hier en met anderhalf verdieners, zoals dat heet. Hier ziet u verschillende inkomensbruto, bijstand, minimumloon, modaal loon, modaal. Hier ziet u wie er arbeidsinkomen heeft, in de bijstand dus niet. Hier ziet u wat het schrijventarief oplevert, 1398 in de bijstand, het zeg maar belastingbruto. En dan gaat de pret beginnen. Dan krijgt u heffingskortingen, arbeidskortingen, combikortingen, huurtoeslag, zorgtoeslag, kindbijslag, kindergebonden budget, kindopvang, dan heb ik er nog 10, 20 niet genoemd. En die zijn bijna allemaal inkomensafhankelijk, behalve de kinderbijslag. En die regelingen zorgen ervoor dat die netto inkomens voor al die gezinstypes bijna constant zijn, want hier zit... Marginale druk in verscholen. Hier zit de armoedeval. In al die inkomensafhankelijke toeslagen. Hoe bedenk je het? Laten we nu even kijken naar alleen bijstand. Bijstand is belangrijk, want als je een nieuw belastingssysteem gaat ontwikkelen, wil je niet dat de hele bijstand... Op zijn kop staat, je wil dat daar de koopkrachtmutaties zeer beperkt zijn, want dat is als het ware de basis. Kijk even wat de wetgever vroeger, voordat hij met die toeslagen ons begon, had gedacht. We zetten de bijstandsuitkering voor een alleenstaande op 50% van het netto minimumloon, netto zonder toeslagen. En voor een paar met twee kinderen, of nul kinderen, zetten we hem op 70% van het netto minimumloon. Dat doet de wetgever die toen nog verstand had. Omdat je natuurlijk iets met werking wil kunnen bereiken als je naar boven gaat. Als je inkomen krijgt uit arbeid. Dus moet er een kleine afstand zijn tussen bijstand en wat je verdient. Logisch. En toen kwamen mensen als Rutte en dergelijke. En die hebben al die toeslagen erop gezet. En wat zie je dan? Hier ziet u het resultaat van als je in de bijstand zet als alleenstaande met nul kinderen, dan krijg je dus 14,34. Dat is 75% van het minimumloon, inclusief alle toeslagen. En kijk even hier naar een paar met twee kinderen die krijgt, als je alle toeslagen erbij telt in de bijstand, 90% van het minimumloon. Dus door die toeslagen inkomens afhankelijk te maken en door al die toeslagen op elkaar te stapelen en door dat vooral heel diffuus te houden, hebben we eigenlijk de gedachte achter de bijstand om zeep geholpen. En het gevolg is dus dat werken niet meer loont en dat in feite de bijstanduitkeringen zodanig dicht op het loongebouw zitten dat er amper ruimte is om iets meer te doen. Daar komt dan... Het idee van het NIP. Het NIP is het meest eenvoudige progressieve belastingstelsel wat iemand kan bedenken. Het is progressief en het is onvoorstelbaar eenvoudig. Want het bestaat uit een baasinkomen die afhangt van de gezinssamenstelling, enerzijds. En het hangt af van een vlak tax van 50% op alle arbeidsinkomen. En wat mij betreft ook op kapitaalinkomen, maar dat is een andere lezing. Die vlaktax van 50% is buitengewoon belangrijk, want die be impliceert dat als je gaat werken vanuit zeg maar, de bijstand, of bij mij dus die standaard toelage, of zoals u het noemt, basisinkomen, hè, we hebben nog niks, dat je bij iedere effort als je gaat werken 50% overhoudt. Dus de marginale druk is overal 50%. De armoedeval is nergens aanwezig, want u houdt altijd genoeg over. Van uw geld om niet, nou ja, hè, zoals bij Rutte die zei met opgestropen hemsmouwen een half jaar geleden bij een VVD festival. De werkgevers moeten 3% meer netto loon geven. Weet u hoeveel Rutte daar zelf aan overhoudt als je alleenverdiener bent? 90%. Dat hebben we net laten zien in die eerste slide. Hier hou je dus altijd gegarandeerd 50% over. Hoe hoog, en dat is een hele belangrijke vraag. Moet die standaardtoelage nou worden? Nou, daar heb ik erg mee geworsteld. Als je de standaardtoelage te hoog zet, dan wordt het gewoon onbetaalbaar. Dat kunt u zich ook wel voorstellen. Want een basisinkomen, sorry, standaardtoelage. Gaan we niet alleen aan de onderkant uitdelen, maar delen we ook, schikt niet, aan de bovenkant uit. Dus ook een gezin met een miljonair aan boord, krijgt. Als gezin, want mijn standaardtoelage is op huishoudniveau, gewoon de standaardtoelage. Foei, zult u zeggen. Naar een gezin van een miljonair. Als u dat niet wil, gaat u lekker terug naar uw toeslagensysteem, die bouwt keurig af en heeft u meteen een armoedeval voor de armste van Nederland. En het gaat ook niet om de vraag hoe hoog is de vlaktax of hoe hoog is de. Basisinkomen, CQ standaard toelagen. Het gaat om de vraag, kunnen we met de combinatie van die twee, kunnen we met de combinatie van de twee het huidige belastingssysteem als het ware naspelen? En hoeveel kost dat dan meer of hoeveel kost dat dan minder? En hoeveel gaat Jan, Piet of Klaas, sorry, uh, Jules, nou, denk maar per damesnamen, er dan op vooruit of uit achteruit? Dus dat is als je naar Nederland kijkt en je wil een basisinkomen invoeren, de kernvraag: niet alleen uitrekenen dat basisinkomen 150 miljard kost en zeggen dat dat te duur is. Nee, kom op, maak een belastingstelsel compleet, gooi die oude troep weg en kijk waar je dan uitkomt als budget voor de fiscus voor heel Nederland. En kijk of de verschillende huishoudtypes niet te veel up of te veel down gaan. Bent u het met me eens? Dat is wat we willen. Ik heb twee nipjes voor u. Een nipje 0 en een nipje 1. Uiteindelijk, ik zal het verklappen, eindigen we bij nipje 1. Een nipje 0 is zodanig dat de koopkrachtmutatie... gaande van het huidige belastingssysteem naar nipje 0... voor de bijstandmensen altijd 0% is. Die gaan er niet op vooruit en niet op achteruit. Dit is duur. Erg duur. Dus ik heb een nipje 1 gemaakt... waarbij we veronderstellen... want ik geloof... Dat werk deugt, dat werk goed is voor zingeving, maar ik geloof ook in onbetaald werk. We hebben gezegd, stel nou dat iedereen die in de bijstand zit, straks in het basisinkomen, maar geen arbeidsinkomen heeft van een baan, dat die vrijwilligerswerk doet. Er is een kleine anekdote over vrijwilligerswerk. Er komt een mevrouw die zit precies op een of andere nare grens van de huursubsidie. En die zegt, ik wil wat harder gaan werken. En die vraagt aan. De administratiekantoor, of accountant, of bedenk maar wat, uh, wat hou ik daarvan over? En die meneer gaat rekenen en die zegt: Je gaat erop achteruit. En dan zegt: hij, Ja, maar wat moet ik dan? Zegt hij: Dat is een hele goede tip. Je moet gewoon vrijwilligerswerk gaan doen, want dan kan je 1700 euro per jaar belastingvrij verdienen. Dan ga je erop vooruit. Dus hoe hebben wij NIP 1 gemaakt? We hebben NIP 1 gemaakt op de hoogte van de bijstand... ...minus 1700 euro per jaar in de veronderstelling... ...dat iedereen niet hoeft te werken en als hij werkt... ...dan zit hij met die 1700 precies op hetzelfde oude niveau van de bijstand. Dat noem ik NIP 1. Begrijpt iedereen wat het is? Even de standaard is afhankelijk van de gezinssamenstelling. Dus een alleenstaande krijgt net als met de bijstand een ander bedrag... ...als een gehuurd of ongehuurd stel. En als je meer kinderen hebt, krijg je meer en de leeftijd van de kinderen, et cetera. Dus we kijken in feite naar het hele toeslagengebouw, inclusief huursubsidie, wat een bijstandsontvanger als gezin krijgt. En dat gebruiken we dus, wel of niet, NIP0, NIP1 met die 1700 vrijwilligerskorting, als uitgangspunt voor het basisinkomen. Het is dus niet zo dat het basisinkomen voor iedereen hetzelfde is. A, omdat ik een basisinkomen per huishouden heb. Dat ligt namelijk dichter bij het huidige systeem. En B, je ziet dus dat je met die bijstand en die verschillende dingen zoals huursubsidie, kinderopvang, wel een gradatie krijgt in wat die, nou zeg maar, standaardtoelage per huishoudtype betekent. Dus de standaardtoelage, het basisinkomen is afhankelijk van het huishoudtype maar niet afhankelijk van het inkomen, ook niet afhankelijk van het vermogen... en zeker niet afhankelijk van die verschrikkelijke bijstandsformulieren. Hier ziet u eigenlijk het belangrijkste plaatje van mijn NIP. Zo simpel is het NIP. Ja, nogmaals, ik heb het niet uitgevonden. Ik geloof dat het Milton Friedman was... 20, 30, 40, 50 jaar geleden. Het NIP is niets anders dan een rechte lijn, 50% vlaktax, die niet door de oorsprong gaat. En waar gaat hij dan door? Hij gaat daar linksonder door minus de standaardtoelage. Hier ziet u dus dat een NIP bestaat uit twee parameters, zoals ik dat als econometrist graag noem. De helling van die lijn, 50% vlaktax, en die standaardtoelage, dat stuk daar linksonder. Hier hebben we het over een alleenstaande met nul kinderen. Die heeft in mijn systeem 2600 euro als draaipunt. Daar krijgt hij evenveel standaardtoelagen. als dat hij met 50% belasting op zijn arbeidsinkomen moet betalen. Maar u ziet dat de helling van die lijn overal 50% is. Dus ook als je, zoals nu, in de bijstand zit, je krijgt altijd... 50% van je extra loon, van je extra effort, van je werk. Dus er is hier geen armoede van. En het is zo simpel als een rechte lijn kan zijn. Begrijpt u het nog? Ja, ik moet even kijken welke knop ik nu moet hebben. Dit stuk... Ja, iedereen krijgt een standaardtoelage. Zeg 2000 euro, noem maar wat, per maand. Hier zet ik de belasting af. De standaardtoelage krijg je en is dus een negatieve belasting. Dus als ik hier het saldo van de vlaktaksbelasting. en de standaardtoelage krijg. en er is geen arbeidsinkomen, komt u negatief uit. En dat is dit stuk onder nul. Ja, het is een beetje technisch, excuus. Maar goed, gaan maar over zoiets simpels als het Nederlandse belastingssysteem. <lacht> nou, wat heb ik gedaan? Ik zei het al, ik heb 24 huishoudtypes gemaakt. Ik heb al die dingen doorgerekend van bruto naar netto met al die toeslagen et cetera. Ik heb dus een standaard toelage per huishouden genomen die is afhankelijk van het huishoudtype, aantal kinderen et cetera. Onafhankelijk van inkomen, dus eigenlijk ook gewoon een basisinkomen voor alle huishoudens. Alleen heb je meer mensen in het huishouden, heb je kleinere kinderen, krijg je een andere standaardtoelage. De hoogte van de standaardtoelage is dus afgeleid, NIP 0, NIP 1, van de huidige bijstand. Bij NIP 0 is hij zonder vrijwilligerswerk een koopkrachtmutatie van 0, dus gewoon even hoog. En bij NIP 1 gaan we er iets onder zitten, iets meer dan 10%, omdat we veronderstellen dat iemand in de bijstand vrijwilligerswerk kan doen en dat is in Nederland, hoera, onbelast, 1700 per jaar. De vlaktaxie 50% op bruto voor alle huishoudens en wat ik zei, wat mij betreft ook op kapitaal, 50% is dus veel minder dan die 2 derde of die He, wat zagen we ook weer, 97% in dat allereerste plaatje wat je kwijt bent he, als je 3% bruto loonsverhoging krijgt. Hier hou je altijd netto de helft over. Maar let wel, we moeten dus niet alleen over de vlaktax praten of over de standaard toelagen. Mijn systeem is de combinatie van de twee. En ik kan dus met mijn systeem, zoals we straks zullen zien, hoop ik, het huidige belastingssysteem nadoen... Als u die twee dingen samen neemt. He, dus ik zeg ook wel eens: de Belastingdienst saldeert de twee voor diegene die, geen, die wel arbeidsinkomen hebben. Dus een miljonair betaalt een heleboel belasting met zijn 50% vlaktax. En dan komt de kleine aftrekbox vanwege die standaard toelagen. Dus we salderen dat. Heel veel mensen zeggen als die vlaktax 50% is, staat die er nog? ...dan is dat dus geen progressief systeem. Ja, het is wel een progressief systeem, want die 50%-lijn gaat niet door de oorsprong... ...en dat is dus precies die standaard toelage die ertussen zit. Hier ziet u in de gele lijn hoe de gemiddelde, dus niet de marginale, de gemiddelde belastingdruk gewoon oploopt. En als we naar een miljonair kijken, dan betaalt hij gemiddeld 49,9999% belasting. Want zijn standaard is ten opzichte van zijn miljoenen arbeidsinkomen of andere inkomen verwaarloosbaar. Zo ongeveer evenveel als hij nu betaalt. Ook iets van 50, 51%. Hier ziet u NIP 1 en NIP 0. En de netto nu. Blauw is netto nu. Hier ziet u bij NIP 0, dat is oranje, dat die in de... Nip nul situatie op precies dezelfde hoogte staat. Hè? Dus basisinkomen is gewoon de oude bijstand. En hier ziet u die vrijwilligers -truc, waardoor ik ongeveer 10% eronder ga zitten. En hier ziet u de effecten voor bijstand, minimumloon, halfloon, modaal, twee keer modaal en vier keer modaal. En deze curve geeft dus aan, en dat is deze as, dat de gemiddelde belasting steeds oploopt daar uiteindelijk. In de limiet 50%. Dit is dus een progressief sorry, belastingsysteem. Laten we eens even kijken hoe uh, mijn NIP zich verhoudt ten opzichte van de huidige bijstand... Ik heb dat eens een keer een commissie keller mogen doen en met de staatssecretaris al een hele vorige jaren geleden over de bijstand mogen praten. En toen heb ik me verdiept in de formulieren die je dan moet invullen. En ik heb dus aan de staatssecretaris gevraagd, ik zie u volgende week weer, wil u in het weekend mijn plezier doen? En even dit invullen. En ook graag die twintig bijlagen over de waterrekening en zo. Volgende week had ik een hele andere staatssecretaris. Aan tafel. Nee, en dan hebben we het dus niet over de wachttijden, we hebben het niet over de dwangarbeid, we hebben het niet over alle drempels die bij die, ja sorry, mensenonteerende bijstand zitten. We hebben het niet over de eisen aan het inkomen, we hebben het niet over de eisen aan het vermogen. Een standaard toelage krijgt iedereen, dus geen 20 bladzijden, geen dwangarbeid. Geen tandenborstencontrole. Iedereen. Dus ook de miljonair. Nare boodschap voor linkse mensen. Maar als u het anders wil, kost dat armoedeval. En het gaat niet om de hoogte van de individuele componenten. Het gaat om het totale plaatje. Het gaat om het vervangen van dat verschrikkelijke belastingssysteem inclusief bijstand. En al die toeslagen door iets wat zo eenvoudig is als een rechte lijn. Dus bij ons loont werk weer. Is er geen bureaucratie? Is er geen tandenborstencontrole? Is er geen dwangarbeid? We hebben hooguit in NIP 1 een prikkel om vrijwilligerswerk te gaan doen. Dat is die 10% die ik eraf gehaald heb. Je hoeft dus niet betaald, zeg maar bij een baas te werken. Als je zegt ik ga wat nuttigs doen, ik denk dat werken prachtig is. Ik vind zelf, ik ben 72, als ik niet werk en ik moet achter de granium zitten, forget it. Doe doei. Dus werken is goed voor iedereen, maar hoeft niet betaald te zijn. Dus vandaar dat ze in het Nip 1 als het ware de nou ja, mogelijkheid suggereren van vrijwilligerswerk. En weet ook, het is er net ook al even gezegd, het is een soort bijstand, sorry, een soort basisinkomen. Dus het geldt ook voor zelfstandigen. Het geldt ook voor ZZP'ers. Het geldt ook voor de AOW. Die hebben we natuurlijk aangepast. Zodat de, uh, zeg maar de toelagen precies gelijk is aan de AOW-hoogtes. En we hebben alle bovenminimale uitkeringen. Denk aan WW, WIA, et cetera. gelijk gelaten. En dat kan omdat we dat stukje werkgeverspremies niet hebben aangetast. Hier ziet u de resultaten. Heb ik nou. Niet gebruikt. Ja. Niet Hier ziet u de resultaten van al dat rekenwerk van mij met 24 huisartypes. En u ziet dat ik uh, links bij de bijstand, hè, de, st de standaard toelage plus vrijwilligerswerk, ik heb er een automerk van gemaakt, dat ziet u, 0% heb. Omdat ik dus aanneem dat iedereen die de standaard toelage krijgt ook die 1700 euro vrijwilligerswerk minimaal krijgt. En dan ziet u dat... De verschillende koopkrachtmutaties die kunnen op sommige plekken heftig zijn. Kijk even hiernaar. Uh, maar nou ja, de minnetjes vallen mee. In het algemeen zit je bij de alleenstaanden en de lage middeninkomens nog vrij redelijk. Het meest interessante is eigenlijk wat kost dit nou? Nou, Ik kom op pak een beet 8 miljard. En dat heb ik hier afgerond, want ik heb een paar proxies gemaakt rond kinderopvang en AOW. Ik zal u niet verder vermoeien met de details. 50 tot 10 miljard. Dat is dus gebaseerd op een model van 24 huishoudtypes. Dat is dus eigenlijk veel te eenvoudig. Dit is niet een model waarmee ik getrouwd ben. Als u een ander toelage systeem wil, gaat u gang. Als u in de Tweede Kamer elkaar de hersens wil inslaan voor een tientje meer of minder voor deze of die andere groep. Als het maar niet inkomensafhankelijk is. Ik heb... Dit is een beetje een uitgebreide versie van het Elsevier-artikel... wat ik in september heb geschreven. Een heleboel opmerkingen gekregen. En het belangrijkste is eigenlijk... ja, Keller kan wel zeggen dat het betaalbaar is... want ik vind 5 tot 10 miljard op een totale begroting van... wat is het 200 miljard voor de hele belasting en alles. Redelijk betaalbaar. Maar ja, wie is meneer Keller? Dus ik heb de Elsevier-artikel naar een aantal politieke partijen gestuurd. En uh, met de vraag... Uh, duur eens even aan de minister vragen of de minister aan het cpb wil vragen om dat door te rekenen gistermiddag was het klaar ze hebben gevloekt en getiert bij het cpb maar ik zei ik sta op zaterdag 15 februari voor u en dan moet het klaar zijn ja U ziet hier, FVD, dat was de enige partij die reageerde op mijn 114-partie artikel. En ja, ik heb een Tweede Kamer of een Eerste Kamerlid nodig om het bij het CPB aanhangig te maken, want anders doen ze het niet. Maar eerlijk is eerlijk, zowel Forum die niet getrouwd is met een basisinkomen, en dan zeg ik het nog heel voorzichtig, want het is natuurlijk een rechtse partij, was fantastisch in nou ja, mij bijstaan bij het planbureau, we hebben vele sessies gehad, en het planbureau was echt fantastisch om dit op tijd voor elkaar te krijgen. Want ik heb natuurlijk een ja, nip bedacht die heel eenvoudig is. Maar het planbureau moest weten wat ze allemaal aan en uit moesten zetten op die onvoorstelbare ingewikkelde bruto netto machine die zij hadden. Dat hebben we dus besproken? Nou we hebben wat afgeschaft. Hier ziet u wat we allemaal hebben afgeschaft. We hebben het schrijventarief afgeschaft, de sociale premies, alleen de werknemerskant, kindgebonden budget, kinderbijslag, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag, zorgtoeslag, toeslagenwet, algemene heffingskorting, arbeidskorting, inkomensafhankelijke pombiekorting, ouderenkorting, alleenstaande ouderenkorting, AOW, IOAOW. Hypotheekrenteaftrek, eigen woning voor verzelfstandige aftrek en een paar andere trucs voor de zelfstandige en de bijstand. En die hebben we vervangen door even serieus. Een rechte lijn. Ja? Dus op het bureau van statistiek waar ik twintig jaar heb gewerkt, was ik altijd verbaasd dat het nationaal inkomen, dat een soort optelsom is van miljoenen transacties, ieder jaar ja, plus 2%, plus 1%, min 1%, plus 3% uitkwam. Dus dat geldt hier ook. Als je maar genoeg onzinregelingen bij elkaar gooit, komt er altijd iets eenvoudigs uit. En hier ziet u de resultaten van het CPB, moet ik weer op die knop drukken. Het budget is min 1 miljard, dat is ex ante zal ik zo uitleggen, maar dat betekent als u dit doet, u gelooft het vast niet, ik ook niet, houdt u 1 miljard over. Maar dat is in alle eerlijkheid, uh, wij noemen dat ex ante, dus we veronderstellen dat het aantal uren dat iemand werkt en het bruto salaris, dus dat hele stuk daarboven, niet verandert. En wat er natuurlijk gaat gebeuren is dat mensen meer, harmoedevol of minder, achteroverleunen, gaan werken. CPB schat dat op 3% minder arbeidsaanbod. Dit is tricky, want dat hangt me net vanaf wat ze daarvoor modellen gebruiken. Nog nooit heeft iemand zo'n ingrijpende stelselwijziging doorgevoerd. Dus de vraag is of we wakker moeten liggen van die 3%, maar goed, als u dat doet dan kost het nog 10 miljard. En dat kost het dan, die krijg je dus niet. En het mooie is, die 10 miljard, het totale systeem is ongeveer 200 miljard hier. Het gaat vandaag over miljarden, ach wat is het. Die gaat dus 73 miljard up, afschaffen, et cetera. En 72 miljard down, opnieuw. He, dus het NIP, dus een gigantische operatie. Ik ben natuurlijk niet voor niets vijf keer bij het CPB geweest... Anders was het niet helemaal zo goed uitgekomen. Maar in principe is dit gewoon die rechte lijn die we overhouden. Er stond gisteren in het AD dat de Forum voor de Democratie... die dit dus qua CPB-dooreuning voor mij heeft mogelijk gemaakt... de AOW wil afschaffen, Quats, Want de AOW krijgt gewoon de AOW als standaard waar. Alleen het heet anders. Inclusief al die oudere kortingen en zo. Alleen zonder inkomensafhankelijkheid... En zonder afhankelijkheid van vermogen en dat soort dingen in de bijstand. Kijk even naar de koopkrachteffecten. 4% voor de allerlaagste, 20%, 7%, 3%, min 2, min 3. Ziet er redelijk uit. Alle huishoudens gaan 1% vooruit. Werken iets meer is 6%. Daar moet nog wat aan getuned worden. Kan ik wel uitleggen waar het aan zit, maar vooruit. Gepensioneerden hebben we ook budgetneutraal, dus AOW-achtig gemodelleerd. Twee verdieners gaan erop achteruit, alleenstaanden gaan erop vooruit. En alleen verdieners, dat is een hele kleine groep. CPB definieert alleenverdieners als paren, waarvan maar één van de twee partners werkt. En dat is dus ongeveer een tiende van de hele groep van echtparen. Die gaan we dus maar liefst 20% op vooruit. Je kan ook zeggen dat we hier als ware alle politieke... ...en belastingmaatregelen om arbeidsparticipatie van vrouwen te bevorderen... ...weer een klein beetje terug te draaien. Met kinderen 2% achteruit, zonder kinderen 4%... ...omdat de armoedeval bij de alleenstaande zonder kinderen... ...en de eenverdieners zonder kinderen het grootste is. Dus dat soort dingen zie je hier terug. Conclusies. We kunnen dus, een beetje als een soort wet van de grote aantallen... Een gigantisch complex belastingssysteem vervangen door een rechte lijn. Onvoorstelbaar, maar waar. Ik moet er wel bij zeggen, die getallen die ik jullie zien hebben in de exercitie van het CPB, en die gebruikt dus niet 24 huizen types, maar 200.000 huizen types, een behoorlijke spreiding. Heb bijvoorbeeld die. Um, ik zal nog even teruggaan, kijken of dat lukt. Ja. Deze hebben een spreiding van plus en min 10%, dus 16 in de plus of min 4 in de min. Dus er gebeuren hier een heleboel dingen waarvan je denkt, oeh, gaat dat wel goed. Maar vergis je niet, we vervangen hier een gigantisch complex systeem door een lijn. Bij nee, een inkomen van 200.000. Sorry? Bij nee, een huishoudinkomen van 200.000. Dit is een inkomen vijfde... Uh, quintiel, dus dat is de 20% rijkste huishoudens. Geldt min 3%. Dit geldt over alle huishoudens heen. En dit is het totale resultaat. Sorry? Deze? Dit is de vorige. Deze? Deze? Oh, sorry, ik moet hiermee werken. Zie je nou Alex, daar krijg je ervan. Deze? Heeft u hem? Alsjeblieft. Ik ga naar de laatste slide. Je kan dus iets heel ingewikkeld vervangen door een rechte lijn. Daarmee hebben we dus een simpel... Een eerlijk en een betaalbaar nieuw belastingssysteem. Het is eerlijk, want de standaardtoelage is onvoorwaardelijk. Hij is verschillend afhankelijk van de gezinssamenstelling, maar hij is onafhankelijk van het inkomen. En iedereen krijgt het, maar je hoeft er geen 20 pagina's formulier voor in te vullen. Hij is eerlijk, omdat werken weer loont. Vlaktax 50% in plaats van een marginale druk bijna 90%. En hij lijkt betaalbaar. Ik liet al even zien dat afhankelijk of je ex post of ex ante regent, het bijna kiet speelt of 10 miljard kost. Het CPB heeft het nog niet door het hele macromodel heen gehaald. Dus de prijzen kunnen nog veranderen. De werkgelegenheid gaat dan. is je de macro-economische nou ja, consumptie hebben we nog niet gedaan. Dit kan dus in Nederland, nogmaals, we hebben het hier niet over een of ander droomland ver weg, een oplossing zijn voor bijstand. Toeslagen, zelfstandigen, ZZP's, studenten AOW. Het geeft een werkprikkel, werk het loont weer. Mogelijk minder stress. Misschien een antwoord op big tech automatisering. Het is ook, denk ik, beter voor ons zelfrespect, voor de zingeving en vooral veel eenvoudiger. Dank u wel. Hartelijk dank, Wouter Keller. Wat een enorm inspirerend verhaal. Ja, ik zie wel heel veel handen in de lucht. Um, best uh, pittige materie zo, denk ik. Dus veel vragen. Een kwartiertje had ik daarvoor in gedachten. Um, ik wil hier beginnen met deze mevrouw. Ja, het staat hier dus werken loont weer. Sorry, iets over. Maar, werken loont weer, maar hoe zit het dan met mensen die niet kunnen werken? Die uh, niks bij kunnen verdienen? Die uh, alle zijn, of... Boven minimale uitkeringen voor mensen die ziek zijn, zwak zijn, WW, VRO, et cetera, blijven gewoon in stand. Ja, maar als je een basisinkomen krijgt wat niet voldoende is, en dan zegt u dus, ja, dan kun je bijverdienen. Maar als mensen nou niet kunnen bijverdienen, verdienen, Dat zeg ik, dan voldoende... zitten ze dus in een van die verzekeringen die ik net noemde. Okay. En daardoor krijgen ze dus meer geld. Oh ja, goed, dank. En meneer, meneer, meneer, u mag de telefoon. U had een vraag. Ja, um, de eerste vraag. Ja, ik wil een klein beetje inhaken op die vraag van die mevrouw. Uh, heel veel mensen die uh, arbeidsongeschikt zijn, die zitten ook in de bijstand. Dus niet in die loongerelateerde uitkeringen waar u het op de, over hebt. En uh, ik heb nog een klein vraagje aan de hand van die grafieken. Er dus stond op een gegeven moment 1.V. Uh, 1,5 V stond er, maar ik weet niet An wat dat betekent. Dat is anderhalf verdiener. Ja, sorry, dat is een beetje CPS, CPB-taal. Anderhalf verdiener betekent dat in een echtpaar. één uh, van de twee partners fulltime verdient en de ander ja. 50%. En dat is het meest voorkomende model in Nederland wat betreft partnerhuishoudens. Oké, okay, nou prima. Ik zag uh, hier nog een hand en hier nog een hand zometeen. Wat ik eigenlijk nog mis in uw betoog is zeg maar de zzp'ers. Er zijn er ongeveer 1,2 miljoen in Nederland en u gaat, u gaat eruit eigenlijk van dat je gewoon een arbeidsinkomen hebt, maar als je zzp'er bent, een eigen bedrijf, dan is het een winst en zelfstandige aftrek. Maar dat, dat zie ik niet in uw betoog verder terug. Is ja, ehm... dat verstaanbaar voor de, voor de ja, zaal? Ja, ik zal het even herhalen. Okay. U ziet de zelfstandigen met zelfstandige aftrek en dat soort dingen niet terug. Uh, zelfstandigen krijgen gewoon als ze geen arbeidsinkomen hebben de standaard toelagen. Alleen de zelfstandige aftrek wordt afgeschaft. Want dankzij de standaard toelagen hebben ze dus een vangnet. Hè, de, ook als ze ziek zijn, et cetera. Net als iedereen. Dus we behandelen hier zelfstandigen precies zo als werknemers. Iedereen, Iedereen krijgt... De standaard toelage. Ja, deze meneer was de eerst en dan bent u aan de beurt. Ja. zat hier aan zelfstandigen te klappen. Uh, de vraag is het aspect van het uh, huishouden. U zegt dat dat uh, gekozen is omdat het het dichtst tegen het huidige belastingstelsel aan ligt. Is dit uw enige argument om niet voor individueel te gaan? Uh, als ik een individueel uh, uh, persoonlijk... Standaard toelagen, dus laten we dat maar toch even een noemen invoer. Zodanig dat we op bijstandsniveau op 0% of bijna 0% koopkracht zitten, kost dat zaakje ongeveer 50 miljard. Kan er ook niks aan doen. Meneer, wilt u even gaan staan? Was dat, was dat uw vraag of had u nog een toevoeging? Ja, ik vind het heel interessant, maar ik vraag me af of je de resultaten niet een beetje uh, te eenvoudig voorstelt en daardoor wat rooskleurig. Ik heb hier die studie van het planbureau voor mij. Zij zeggen, let op met die doorsnee-effecten, daar zit een hele forse spreiding rond. Letterlijk, zo gaat meer dan een kwart van de lagere en middeninkomens er juist op achteruit. Zeggen ja. zij. En wat ze zeggen over de hogere, is dat ondanks het feit dat de hogere er in doorsnee op achteruit gaan, dat er ook veel hogere zijn die er juist op vooruit gaan. Dus binnen die, die groepen zit er heel veel verschil. Ze zeggen ook uitdrukkelijk dat de bijstandstrekkers erop achteruit gaan. Niet de mensen met bovenminimale uitkeringen. En dat, ik vind het heel interessant wat u doet, hoor. maar dat wijst toch op een enorme complexiteit die je niet echt vat met, met deze doorsneerresultaten. Dus ook bij de lagere inkomen zijn er mensen die, die echt verliezen. En de vraag is of je dat kan maken maatschappelijk. Nou, even voor de duidelijkheid, hieronder staat spreiding, bij de uitkeringsgerechten is 10%, dus ik heb het al aangegeven de net. Dat loopt voor de kwartielgroepen, hè? dus afgezien van de laagste 25% en de hoogste, dat zijn die boxplots, van... 16% aan de bovenkant naar min 4%. Dus voor 50% van de mensen is een hele brede spreiding. Dat is specifiek voor de uitkeringstrekkers. De rest is ongeveer 50%. Dus laten we eens wat nemen. Alleenstaande zitten voor 50% dus tussen 9 en min 1. Even, we zijn natuurlijk verwend met de koopkrachtplaatjes in de politiek... waarbij we elkaar de hersens inslaan voor 0,1%. Ik ben als CBS-projectleider... Dynamisch koopkrachtenplaatjes, dynamisch. In 1985 verantwoordelijk geweest om op basis van de inkomensstatistieken te berekenen... wat voor mutaties mensen meemaken als ze een nieuwe baan krijgen... als ze werkloos worden, als ze ziek worden, als ze gescheiden gaan. Die percentages zijn veel meer in deze buurt. Daarmee praat ik dit niet goed. Ik zeg alleen, we zijn verwend met die discussies over 0,1... Dit is natuurlijk hier en daar zeer extreem en ik ben hier ook niet mee getrouwd. Ik wil alleen maar aangeven, er is een mogelijkheid om met een heel eenvoudig systeem de goede kant op te komen. En voor de rest mogen de politici op de precieze parameters zich helemaal doodvechten. Mevrouw. Dat je ruimte maakt, financiële ruimte maakt voor vrijwilligerswerk... Dat vind ik heel charmant. We weten allemaal dat we blij worden van werk. We weten ook allemaal dat Nederland een beetje drijft op vrijwilligerswerk. Elk gezellig comité of sportvereniging of brandweer die draait op vrijwilligers. Maar die hebben ook niet uh, de financiële ruimte om voor die 12 inkomen te zorgen van de vrijwilligers. Dat is er dom echt niet. Dus, dus de vraag is eigenlijk, als je erop rekent in je, in je inkomensmodel dat het mogelijk is om 12% van je inkomen uit vrijwilligerswerk te halen. Hoe gaan die verenigingen dan aan, dit, aan dat geld komen? Nou ja, Ik heb alleen gezegd dat je belastingvrij 1.700 euro per jaar mag verdienen als vrijwilliger. En natuurlijk moet dat ergens vandaan komen. En dat is natuurlijk, ja, euh, ik, ik, ik kom ongeveer op uh, iets meer dan een... Uh, zeg maar het dagdeel per week wat je dan aan vrijwilligerswerk moet doen, dus dat is niet echt veel. Ja, en, uh, nogmaals, ik heb er ook niet overal een oplossing voor, maar ik vond het een charmante manier om te zorgen dat we in ieder geval qua budget hè, een beetje in de buurt uitkwamen. Want ja, als ik hier met 100 miljard tekort uitkom, dan kan u gewoon weer naar huis. En die, die standaardtoelage is natuurlijk heel politiek gevoelig, daar ben ik graag met u eens. Uh, Jan van Duin, ik begrijp uw systeem niet helemaal, maar ik heb eerst de vraag waarom we huishoudens gebaseerd, want ons huidige belastingstelsel is op individuen gebaseerd. En als u een vlaktax voorstelt van 50%, uh, gewoon een praktisch voorbeeld van twee AOW'ers die 1400 euro uh, per maand krijgen... Die betalen nu, uh, wat is het, 20% belasting? En in hun U-systeem zouden ze naar 50% belasting gaan? Begrijp ik dat nog goed? Nou, iedereen, huishouden, uh, alleenstaande met of zonder kinderen, die nu onder modaal zitten en die een arbeidsinkomen hebben of uit de bijstand richting modaal gaan, betalen allemaal over een extra euro meer dan 70%. Ja, nou, dat zeg ik. De uitkeringen blijven dus in de vorm van, nou ja, zeg maar, de standaardtoelage voor de bijstand en eh, voor WHO, et cetera, hetzelfde. En als je dus twee mensen hebt die in een huishouden allebei verdienen, eventueel via het anderhalf verdienersmodel, dan betalen ze gewoon allebei 50% op hun arbeidsinkomen. En het huishouden krijgt dus gezamenlijk de standaardtoelage. En ik heb het er net al even aangegeven. Het is niet moeilijk, maar dat heeft het CPB niet doorgegeven, maar ik dus wel met die 24 huishoudens. Dat als ik dit echt per persoon een basisinkomen wil doen, dat het erg duur wordt. Bij menoud van der Waal. Mijn, uh, Nederland kent een verschrikkelijk goed pensioensysteem, wat op dit moment is gebaseerd op uitgesteld loon, als, als uitgesteld loon. Uh, aan de ene kant aftrek, aan de andere kant op het moment van uitkering, belastingbetalen. Die aftrek. Denk ik, die verdwijnt. Geheel, want de hypotheekaftrek heb ik ook gezien. Uh, het sparen voor later krijgt dus een totaal andere vorm en wordt steeds belast op basis op het moment van uitkering. Vraag je? Ja, ik heb met het CPB uitgebreid gesproken over de pensioenpremies, want die zat bij mij in het Elsvier artikel in die 50% vlaktax. Maar dat is. Uh, niet praktisch haalbaar, dus we hebben de complete pensioenen, inclusief de aftrekbaarheid, gewoon gelaten, zoals ze zijn. Dus ziet u pensioen maar als iets waarvoor je je privaat verzekert, die je mag aftrekken en die je later krijgt. Net als nu. Ik heb hier een vraag van mevrouw, zou u even willen gaan staan? Ja. Dank u wel voor uw presentatie. Ik ben Petra Flutters, raadslid in Leeuwarden voor GroenLinks. Ik wil toch nog even ingaan op die mevrouw daarnet, want ik vind het ook schokkend dat mensen in de bijstand verplicht vrijwilligerswerk moeten gaan doen om hetzelfde te hebben dan wat ze nu doen, uh, te hebben wat ze dan nu hebben. Daarmee maak je het verschil tussen onbetaald werk en betaald werk nog vele malen groter en het verschil tussen rijk en arm, mijns inziens, ook nog vele malen groter. Dat is één, ik vind dat vrijwilligerswerk sowieso betaald zou moeten worden en ook bovenop de bijstand met 1700 euro die overigens bijna geen enkele instantie uitbetaalt. Want daar is simpelweg het geld niet voor. En daarnaast vind ik uh, die 50% vlaktax ook een. Uh, daar gaat u uit van het, of het huidige systeem deugt. Dat vind ik ook niet deugen. Want ik vind dat de rijkeren veel meer belasting zouden moeten betalen. Boven die 68.000 euro. Um, dat betekent dat iemand met, een, met het meest vervelende werk, zoals schoonmaakwerk, maar een paar eurotjes overhoudt van een uur werken. Dus ik vind sowieso dat mensen met lage inkomens meer moeten overhouden dan die 50% vlaktax. Dus over het eerste 20.000 euro boven het basisinkomen, zou dat lager moeten zijn dan 50 procent. Uh, want die Mevrouw, lonen gaan niet omhoog, want die mensen kunnen niet meer dan die rotbaantjes vaak. Mevrouw, ik heb al aangegeven dat ik niet getrouwd ben met mijn parameters. Ik heb alleen geprobeerd aan te tonen dat ik met een rechte lijn inclusief een basisinkomen het huidige belastingssysteem kan veranderen. Mevrouw, en voor de rest zijn het politieke keuzes ja. en als u die anders maakt dan in mijn systeem, be my guest. Ja. Dank u wel. Maar ik wou ook toch even zeggen, want ik maak me daar vreselijk veel zorgen over. Dank u wel. En dan heb ik hier de laatste vraag. Sorry, ik, ik moet keuzes maken. Helaas, de tijd, de tijd. Meneer. Ja, ik ben zeer benieuwd om te horen van u wat u vindt van het basisinkomen 2.0... ...van de vereniging basisinkomen, zoals berekend ook door het Nibud... ...met nog instandhouding van de huurtoeslag ten opzichte van wat u hier nu vertelt vanmiddag... ...het NIP 1... Met een gemiddelde standaard toelage van 1400 per huishouden. De Huurtoeslag heb ik, dat ziet u hier aan die sterretjes, dat heb ik niet zo goed uitgelegd, maar dat doe ik graag naar aanleiding van uw vraag. We kijken naar het netto bijstandniveau, inclusief een aantal, of gewoon inclusief de toeslagen die voor iemand met nul arbeidsinkomen gelden. En we kijken daarbij dus ook, omdat die ook voor de bijstandstrekker geldt, naar de huurtoeslag. We kijken dus ook naar de huur van de woning. We kijken bij de kinderopvang ook naar de kosten van de kinderopvang en het aantal kinderen. Alleen, we maken ze niet inkomensafhankelijk. We kijken dus naar het niveau van die toeslagen, inclusief de huurtoeslag, op het niveau van de bijstand. Nul arbeidsinkomen. En tellen dat op tot de standaardtoelage. Ik ben met u eens, het is even ingewikkeld. Maar dat is de enige manier ook waarop je dus op een koopkrachtmutatie nul of iets daaronder voor bijstand kan uitkomen. Dus de huurtoeslag zit er via die manier wel in, maar zonder de inkomensafhankelijkheid. Dank u wel, meneer Keller. Hartelijk dank. Mag ik een applaus voor meneer Keller?